Welkom bij Tomzorg. Zoekt u voor in de regen, in de rolstoel, een hele goede regenjas die u werkelijk van top tot teen droog houdt, dan is de regenjas van Tomzorg een zeer interessante keuze. Zowel leverbaar in gevoerd als ongevoerde versie. De regenjas van Tomzorg heeft een kort achterpand. Dat valt over de rugleuning van de rolstoel. En voorzien van twee openingen. Zodat ook de handvaten erdoor gestoken kunnen worden. En de flap achter altijd royaal over de rugleuning blijft. Eenvoudig weg. Over het hoofd aan te trekken. En met een royale rit aan de voorkant open- en dichtritsen. Voorzien van materiaal wat volledig waterdicht is, met een voetenzak, zodat ook uw voeten altijd droog blijven en ook aan de zijkant voorzien van elastiek, zodat die altijd keurig over de armleuningen van de rolstoel blijft. Dus als u plaatsneemt met deze regio's. En de flap keurig achter over de rolstoel. De voeten in de voetenzak. Naar uw lichaamsvorm ook gemaakt. Met de elastieken die hem sluiten over de armleuningen. Maakt deze regenjas voor u, dat u droog blijft van top tot ten. Natuurlijk ook voorzien van een royale capuchon die u ook dicht kunt trekken. Dus zoekt u een regenjas voor in uw rolstoel. Dan is de regenjas van Tomzorg een zeer goede keuze. Gaat u over het aankoop van de regenjas, wensen we u daar natuurlijk... Heel veel plezier mee en hoop u spoedig weer bij Tomzorg terug te mogen zien. Hartelijk dank!